Sommige deelsommen komen mooi uit, andere niet. Maar daar is nog lang niet alles mee gezegd. De deelsom 42 gedeeld door 7 komt mooi uit. Het is namelijk 6. Daarom kunnen we zeggen dat 42 deelbaar is door 7. We noemen het getal 7 dan ook een deler van 42. De deelsom 42 gedeeld door 8 komt niet mooi uit. 8 past namelijk 5 keer in 42 en dan houd je nog 2 over. We zeggen dan dat 42 gedeeld door 8 5 rest 2 is. Dus 42 is niet deelbaar door 8. En 8 is geen deler van 42. Een getal dat deelbaar is door 7 noem je ook een veelvoud van 7. De eerste vier veelvouden van 7 zijn dus 7, 14, 21 en 28. Maar ook 63, 84 en 161 zijn veelvouden van 7. Een getal wat je door 2 kan delen noem je een evengetal. Je kan evengetallen herkennen door naar het laatste cijfer van het getal te kijken. Is dit een 0, 2, 4, 6 of 8? Dan is het deelbaar door 2 en dus een even getal. Een getal wat niet door 2 deelbaar is, noem je een oneven getal. Ook een oneven getal kun je herkennen door naar het laatste cijfer te kijken. Is dit een 1, 3, 5, 7 of 9? Dan is het getal niet deelbaar door 2 en dus oneven. Dan hebben we nog een bijzondere groep getallen, namelijk de priemgetallen. Dit zijn alle getallen met precies twee delers, namelijk 1 en het getal zelf. Bijvoorbeeld 17 is een priemgetal. 17 gedeeld door 1 is 17 en 17 gedeeld door 17 is 1. Delen door alle andere getallen geeft een niet mooie ronde uitkomst. De eerste prime getallen zijn 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Het getal 2 is het enige even primgetal. getal. Alle andere even getallen zijn behalve deelbaar door 1 en zichzelf ook deelbaar door 2. En hebben dus meer dan 2 delers. Het getal 1 is geen priemgetal. Je zou kunnen zeggen dat het getal 1 door 1 en door zichzelf deelbaar is, maar aangezien dat hetzelfde is, heeft 1 maar 1 deler. Alle getallen die geen priemgetal zijn, kun je wel opschrijven als een vermenigvuldiging van primgetallen. Zo is het getal 42, wat geen primgetal is, te schrijven als 2 keer 3 keer 7. Alle drie primgetallen. Om een getal te schrijven als een vermenigvuldiging van primgetallen kun je een schema gebruiken. Neem het getal 60. 60 kun je ook schrijven als 4 keer 15. Maar deze getallen kun je ook nog weer opsplitsen in een vermenigvuldiging. Zo is 4 te schrijven als 2 keer 2 en 15 is te schrijven als 3 keer 5. Nu hebben we de vermenigvuldiging 2 keer 2 keer 3 keer 5. En hebben we het getal 60 geschreven als een vermenigvuldiging van priemgetallen. Als het goed is, weet je nu wat een deler en een veelvoud is. Ook heb je geleerd wat een primgetal inhoudt. In de volgende video gaan we begin maken met breuken. We hopen dat je dan ook weer kijkt. Dus abonneer je en graag tot de volgende keer.